Bij WCD hebben we drie w-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? En in die laatste categorie val ik, kelp ik de organisatie met het stukje wat mag het kosten. En wat mij verrast bij het waterschap is dat we best wel veel doen voor de burgers. Zoals behalve de dijken en ook voldoende en schoon water onderhouden we bijvoorbeeld de wegen en de fietspaden. Dit uh, is de Rotterdamse weg de kerk. Hier mm -hmm. hebben wij vorig jaar uh, de weg afgemaakt, uh, een nieuwe verkeersinstallatie gemaakt en nieuwe lichtmasten uh, geplaatst. Ja, we gingen dat vorig jaar afronden en op het laatst kwam er toch nog een stukje financiële uh, ruimte tekort. En ik heb meegekeken hoe we dat toch konden financieren zodat het project uh, afgemaakt kon worden in de hersenvakantie. Team inkoop is voornamelijk verantwoordelijk uh, voor het begeleiden van uh, Europese aanbestedingen. De uitdagingen zijn uh, voornamelijk alle, alle nieuwe doelen die we hebben. Dus bijvoorbeeld duurzaamheid, social return. Uh, we proberen uh, te, te innoveren eigenlijk in wat we doen. Het stimuleren van de lokale economie. En er zijn heel veel dingen die daarbij komen kijken. WCD is een hele leuke werkgever, Zorg goed voor de medewerkers, de collega's zijn leuk, de sfeer is informeel, dus ik zit hier helemaal op mijn plek.